Mijn wekker gaat om kwart over vijf. kwart over vier, elke dag. Nou, niet in het weekend hoor. In het weekend blijf ik iets langer liggen. Ik heb bij twee wekkers staan, dus om vijf uur. En om kwart over vijf, en dan moet ik recht uit. kwart voor vijf en dan ben ik rond kwart over vijf ben ik hier ongeveer. Binnen een minuut of twintig ongeveer ben ik paraat. En dan is het even snel scheren, hartjes stukje fruit en dan, dan ben ik weg, ja. Ik mijn haar doen, mijn hondjes naar buiten mee wandelen. Zorgen dat het huis vast een beetje opgeruimd is en dan uh, ja, zit ik om uh, iets voor half zes zit ik in de auto. In de douche even uh, een washandje door, de, door het gezicht en dan gaan, gaan met die banaan. Elke dag hetzelfde liedje. Als dus Je staat op, je gaat je eigen wassen, je maakt je eigen klaar. Je komt beneden, je pakt het brood, je het brood en uh, klaar is Kees. Want dan zit er bijna nog niemand op de weg en dan kun je lekker doorrijden. Dus wij beginnen het liefst zo vroeg mogelijk.